Kan haken eerst wil ik jullie hartelijk bedanken voor het kijken naar iedereen kan haken. Duimpjes omhoog het abonneren, het zijn er zoveel uh, vragen kan je onder de video stellen. Heel graag zelfs, dan kan ik ze beantwoorden. Uh, we gaan vandaag een uh, omslagdoek haken, een hele lekkere zachte uh, met de Julia-wol. En uh, ik ga je zo vertellen wat je allemaal nodig hebt. Het is echt heel leuk, patroon het is een driehoek omslagdoek en je begint aan de onderkant en ik ga het heel rustig uitleggen en dan zie ik je zo weer terug, tot zo! we beginnen met het haken van de omslagdoek julia ik heb het patroon ook uitgeschreven en zoals je ziet ik zal het even erbij pakken ik heb er ook een diagram van uh, maar doordat ik dikke wol heb gebruikt heb ik enige aanpassingen gedaan en ik heb ook een paar proeflapjes gemaakt en dan zie je ook een beetje hoe het eruit kan zien uh, met een andere haaknaald deze heb ik op haaknaald nummer 10 gehaakt en nog vond ik hem iets te vast. En deze heb ik op haaknaald nummer 8 gehaakt. En daar was ik ook niet blij mee. Tenminste, niet helemaal. Kijk, en hier zie je nog dat die, die lussen, die tussenlussen, die heb ik te veel gedaan toen. Maar ik heb het veranderd en ik zal even de omslagdoek erbij pakken. Zie je? dat nu dus alles in een heel mooi uh, ja je kan het zo niet helemaal zien maar ik vind het een echt een hele mooie patroon zo kan je beter zien zo. zie je en het patroon herhaalt zich iedere keer dus op een gegeven moment heb je door en dan kan je echt hele leuke omslagdoek haken even de haaknaald erbij, ik heb dus gebruikt haaknaald nummer 12 En dan krijg je even kijken wat hier een beetje herrie maakt en dan krijg je ook echt deze ja kijken kan je het zo een beetje nog volgen <laughs> dan krijg je echt het patroon heel mooi te zien hij wordt ook heel lekker zacht en wollig, ja de kleur komt niet helemaal op het scherm zo goed over, maar het is dus de Julia van de Zeeman en um, ik zal hier achter nog een een documentje plaatsen wat je nou precies nodig hebt en dan gaan we beginnen ik zal het heel rustig uitleggen um, ja ik vind het ook leuk als jullie commentaar of jullie Reacties hieronder zetten. Uh, wat je wilt weten of wil je misschien een keer een ander patroontje of uh, heb je iets te zeggen. Dat vind ik altijd leuk om die onder de video als reactie te zien. En dan gaan we gauw beginnen. Tot zo. Ik zal eerst even nog iets vertellen over de Julia Wol. Hij kost op dit moment 1,99 euro. 99 en hij heeft een EcoTextmerk. merk en als je you know weet wat dat is, dan yes, mag je mij vertellen onder de video kun je je reactie plaatsen hier staat inderdaad maak eerst een proeflapje maar ja een haakt uh, los, de ander haakt vast ik heb dus so, haaknaald nummer 12 gebruikt en hij hoort op wat ze hier zeggen breien of haken tussen de zeu, haaknaald 7 en 8 30 graden kan je wassen uh, het is een bol van 100 gram en daar zit 170 meter op het is 80% acryl en 20% wol ik vind hem heel lekker zacht en ik vind het een hele mooie petrolkleur. en het lotnummer wat ik gebruikt heb is 5522. Je moet wel opletten dat als je wol gaat halen dat je dus hetzelfde kleurnummer gebruikt. En dan gaan we beginnen met haaknaald nummer 12. Je hebt ook nog nodig een schaartje en een stopnaaldje voor je draadjes weg te werken. En dan zie ik je zo weer terug. Tot zo. we beginnen het label van de wol af te halen en zo met julia pak ik gewoon ja nooit de binnenkant eigenlijk gewoon aan de buitenkant en we beginnen met een opzetlus en zoals je ziet dit is het proeflapje we beginnen onderaan en we beginnen nu met 4 lossen, en nog een losse, en een stokje in de eerste losse. Daar beginnen we mee. Dus we beginnen lekker rustig. Dat is de eerste toer. Dus je hebt de opzetlus, je begint met 4 lossen: 1, 2, 3, 4, en nog een losse, dus in totaal 5 dan gaan we in die eerste opening een stokje maken en als je je draadje aan naar de onderkant houdt dan is dit de eerste toer daar zijn we dan alweer mee klaar en dan gaan we nu aan toer 2 beginnen tot zo we beginnen nu aan toer 2 en toer 2 begin je met 3 lossen 1 2 3 dan draai je, je. haakwerk zie je en dan heb je hier die grote opening en daar zet je twee stokjes in 1, 2, zie je? Dan tellen die eerste 3 lossen die tellen mee als stokje. En dan heb je dus 1, 2, 3 stokjes. En je sluit de toer met een stokje. En die steek je ook in de opening. En dan heb je zo dit resultaat. Zie je, als je deze meetelt als een stokje, dan heb je 4 stokjes en dan, en dan was dit toer 2 en dan gaan we nu naar toer 3 en dan zie ik je zo weer terug, tot zo en dan beginnen we nu aan toer 3 met 3 lossen en we gaan op elk stokje een stokje zetten en dan gaan we nog een stokje op een stokje zetten. Dus we gaan meerdere. En dan kom je in totaal op 2, 4, 6, op 8 stokjes uit. Dus toe 3 begin je met 3 lossen. En een stokje weer in dezelfde. Maar we gaan gewoon beginnen. Dus we beginnen met 3 lossen. 1, 2, 3. Dan keer je weer je werk. Je draait je werk om als een blaadje en dan ga je eigenlijk op elk stokje een stokje zetten maar je maakt een meerdering dus van 4 maak je er 8 dus op die eerste hier hier steek je in en maak je een stokje dan op het volgende stokje hier moet je twee stokjes inzetten 1 2, en op het volgende stokje ook weer twee stokjes. 1, 2. En dan ga je in die laatste opening ga je ook twee stokjes zetten. Dan kom je op totaal 2, 4, 6, 8 stokjes uit. 1, 2, zie je? toer 3 kom je op 8 stokjes uit 2, 4, 6, 8 zit je werken zo uit en dan zie ik je zo weer terug dan gaan we toer 4 doen tot zo dan gaan we nu naar toer 4 en toer 4 ga je ook weer meerdere en dan ga je weer op elk stokje twee stokjes zetten Maar we beginnen nu met toer 4 met 3 lossen 1 2 3 je keert je werk weer en je zorgt dat je in die eerste een stokje zet dan gaan we op elk stokje twee stokjes zetten zie je dat je op elk stokje twee stokjes zet En dan zijn we hier op het einde, en dan gaan we in die opening twee stok, stokjes zetten, en dat is het einde van de vierde toer. En dan komen we uit op 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 stokjes. Zie je dat dat iedere keer verdubbelt en dit was de vierde toer en dan gaan we naar de vijfde toer en dan zie ik je zo weer terug, tot zo! en dan gaan we nu naar de vijfde toer en de vijfde toer begin je met vier lossen en dan een stokje in diezelfde en dan heb je weer losse en drie vaste maar we gaan gewoon beginnen rustig aan stap voor stap we beginnen met toer 5 met 4 lossen 1 2 3 4 we keren het werk en toer 5 zetten we een stokje in de eerste opening dan gaan we een losse maken en dan slaan we even tellen 4 steken over en deze tel je mee 1 2 3 4 en in die vijfde dus je slaat 1 2 3 steken over maar in principe zijn het er 4 dus 1 2 3 steken sla je over en dan in die vierde steek dus 1 2 3 sla je over in de vierde steek hier zet je een vaste en in de volgende vaste en de daarop volgende een vaste dus je zet drie vaste in elke steek een vaste een vaste in de volgende steek een vaste en in de volgende steek een vaste dan gaan we twee steken overslaan en we maken twee losse 1 2 we slaan 1 2 steken over en we maken weer op elke steek een vaste en dat doen we drie keer dus een vaste tweede vaste en de derde vaste Dan gaan we een losse maken een losse en dan doen we weer hetzelfde als eigenlijk in het begin hier een stokje, een losse en dan gaan we wel een stokje doen, want het eindigt altijd met een stokje. Dus we hebben hier 1, 2, 3 vaste gedaan en een losse. En dan gaan we op het einde hier, dus dan 1, 2, 3 sla je weer over. Hier gaan we een stokje inzetten in die laatste opening van toer 5: een stokje, een losse en een stokje en dan komt zo toer 5 eruit te zien, zie je dat je dan die waaier heb je eigenlijk klaar maar toer 5 is 4 los een stokje, een losse, 3 vaste, 2 losse, 3 vaste, 1 losse, een stokje, een losse en een stokje en dan gaan we nu naar toer 6 en dan zie ik je zo terug bij toer 6. Tot zo. Dan gaan we nu naar toer 6 met 3 lossen en ja verder leg ik het onder het haken uit. Dus toer 6 begin je met 3 lossen: 1, 2, 3. Keertje werk, en we gaan twee stokjes in deze opening zetten. Meteen in de eerste opening zetten we twee stokjes. Dan gaan we op dit stokje een stokje zetten. losse en dan zie je dat je hier die drie steken hebt. Die drie vaste, dan sla je een vaste over. En dan ga je in die, dus deze sla je over. In die volgende ga je een vaste zetten, en de erop volgende ga je een vaste zetten. Dan weer twee lossen: 1, 2. En dan ga je in de eerste twee hier een vaste zetten en sla je die over. Dus je maakt in de eerste een vaste, in de tweede een vaste, en dan maak je weer een losse. En dan ga je op dit stokje weer een stokje zetten, twee stokjes en eigenlijk nee, drie stokjes dan in die opening. Dus je zet een stokje op dit stokje. en we gaan drie stokjes in die laatste opening zetten zie je? En dit was de zesde toer en de volgende toeren ga ik in een volgende video uitleggen dus ik zou zeggen hartelijk dank voor het kijken graag de duimpjes omhoog, abonneren en tot de volgende video en dan laat ik je de overige toeren zien en uh, ja en dan wordt het gewoon heel leuk en overzichtelijk en uh, bedankt voor het kijken en tot de volgende video, tot ziens